Want, waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. In de Bijbel staat dat de kracht is in eenheid. Dit is vooral het geval in een huwelijk. Mijn man, Dave, en ik hebben persoonlijkheden die zo tegengesteld zijn als maar zijn kan. Toch heeft God ons meer en meer bij elkaar gebracht, zodat we meer op elkaar zijn gaan lijken en dezelfde dingen op een dag willen. Nog steeds hebben we twee verschillende persoonlijkheden, maar nu zien we dat God onze verschillen opzettelijk samen heeft gevoegd. Als je kracht in je huwelijk en je gebedsleven wilt hebben, dan moet je goed met elkaar kunnen opschieten. De grote vraag is, hoe kan een stel dat het niet met elkaar eens is leren in eenheid te leven? Eenheid ontstaat als de betrokken personen stoppen om egoïstisch te zijn. De sleutel is dat je geeft om wat de ander nodig heeft, welwillend bent om jezelf ondergeschikt te maken en dat je doet wat je kunt om te voorzien in wat de ander nodig heeft. Als dit gebeurt kun je met elkaar in eenheid leven voor de Heer en waar twee of drie mensen in zijn naam samen zijn, is God in hun midden. Dus besluit vandaag met je partner om eenheid na te streven en één te zijn voor de Heer. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik wil de kracht van de eenheid in mijn huwelijk ervaren. Help ons zonder zelfzucht te leven, zodat we effectief kunnen samen zijn in uw naam. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.